Yo, leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en dankjewel dat je op deze video klikt. En trouwens, dankjewel voor iedereen dat heeft geabonneerd. We zitten op de 3000 subs. Echt enorm bedankt jongens. Echt shout-out naar jullie. Ook de vorige video is helemaal geëxplodeerd. Dus uh, als jullie nog niet hebt gezien, wat ik bijna niet kan voorstellen. Maar kijk hem even, Het staat in de beschrijving. Jongens, vandaag veel gevechten met no effort. En we hebben ook een base bijna readable gemaakt. Dus dat is ook heel vet om te laten zien. Dus jongens, laat zeker even een like achter, super awesome zijn. Geniet van de video en speel op Frusky Games. Kom hier. Rood, rood, rood. Ja, we zijn er meer, we Oakley. zijn er meer. Kom probeer. Rood, rood, kom rood. We zijn een fighter, ik kom naar ons. Ik ben ook het fighten. Oh hier. Tot allemaal. Ja, maar dan je dit weer. Ja, we zijn met we er meer. Ja, we zijn. Quick oh, no effort voor de viewers. Pak Oakley boys. Pak wacht, zit zitten mensen in onze rug. Ga op Ga Gaan we die deur staan? Kunnen wij jullie doen. Wat doe je, Bodie? Bodhi heeft hem, Bodhi heeft hem. Bodhi, ben je in het water gevallen of oh, wat heb je gedaan? Oh. Yo, uh, Ja, ik, heb, ik, say, ik ben safe ook, ik ben safe ook. Ik heb iets hier niet. Wat? Ik zit nog in combat, ik zin nog in Hoezo boys? Ja, dat kan niet, want ik zit in combat. Kom, we gaan helpen, we gaan helpen. Uh, optimaal. Rick. Optimaal weg. Optimaal, oké. Okay. Uh, ik, uh, Rick. Ja? Ik ben naar de zeg. overkant. <coughs> um, kan iemand even TL doen? Ja. Ik heb geteld. Ik heb wel hulp nodig. We hebben wel hulp nodig. Oké, en and... zo so hebben speed en oh, zo. Okay. So. Fuck. Ik ga nog in de kop. van Bro, ik had zo hard gefocust op deze server. It's not even funny anymore. Oh my god, mijn bro. Ik ben nu. Ik ben dood. Ik ben weer dood, boys. Nee, ik help je. Ik ben erbij. God, niet. jongen. Ik S kan niet fucking PvP en zo. Ik... Oh. Oh. Ik ben er ook. Ja lekker. Ik op Ik Ik ben ja, pak al goal, op, pak die dat. Ik ben dan, ja, gg boys. Ik ga even wat mijn vader ja, vandaag. Nee, nee, nee, nee. ja, <laughs> Natuurlijk ging ik er niet meer stoppen. Daarna heb ik gewoon direct weer doorgespeeld. Het was gewoon even een rage momentje. Zoals we allemaal wel soms hebben. Weet je? Kom maar. Fight, fight, fight. Push eruit, push eruit. Oké, okay, nee. Gaat niet werken. Gaat niet werken, gaat niet werken. Oh. Nee, put... oh Help, vloedje. Push eruit, push eruit, push eruit, push eruit. oh ja. Let's go. Oh, eentje in de valler bijna. Ja. Lekker, oké. Okay, terug, terug, terug, terug. Kan hij zo? Terug, ja. Top. Terug, terug, terug, terug. Fight, fight, fight. Iedereen, fight. Kom, kom, kom. Ga terug. Iemand doet al die hekjes dicht. George, please. Alsjeblieft. Ik ben, erin, ik ben erin, ik ben erin. Lekker, boys. Lekker, boys. Oké, okay, terug, terug. Wauw, wow, wat? wat ik, ik, ik heb fire aspect. Ik heb eentje getagd. Ik ga hier rechts in trap. Nee. Jawel, eentje in de trap, eentje in de trap. Eentje in de trap, naar okay, beneden, kom. naar beneden, naar beneden. Kom naar beneden. Hij is full infist. Oh, hij is dood. Oh, hij is dood, lekker dan. Nice, gast. Oh, hij had eh. Uh, Wacht, ik geef wel een set aan jou, oké. Okay? Ja, beter. Wacht even. Hey, wat in de nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ja doet. Was het DTR's 3 he? Dus, nee, 4-4. Vier, vier, oh ga erin, ga erin, ga erin, beste Threads, kom op! Oké, okay, ik ga erin, ik ga erin. Op kap, kap, kap, kap, kap, kap! Oh, er zijn nog mensen in. Help. Hé hey, boys, help me even. Ga op, Kap, kap, ga op kap. even. Oké, ik help. Okay, help. We, zijn, we zijn ook maar met. Uh, ga! Branko, Branko, Branko. Ja Branko, George, overleef je? Ja. ja. Oh, Skytes, Skytes, Skytes, Skytes. Ja, daarom, daarom, daarom. Ik heb 2,5 hartje bro. Help, help George, help George, help George. Help George help George. Ah, ik heb ook wel even hulp nodig. Ik, ik ben eruit gepull man, ik ga doodgaan Oh, waarom? Oké, okay. nee, ik kwam ook wel uit. Rick, probeer uit te crollen. Nee, ik ben dood. Wat bro? Ja. Yeah. Wat? Hoezo? Fight Rick, jongen. Nee, ze waren met drie. dat is zo goed. Oké. Ik heb eentje, ik heb eentje in ons valler. Okay. Heb hem, dood, heb hem dood. Ja, ik doe het. Help me, help sure. me. Ja, yeah. yeah, nou Jordi nou jor is de die ook Zo snel, komt. Nee, ik ben like bij it. je, ik ben bij je. Ja, we... Uh, oh my god. Wij zaten vast in die base, dus wij konden niet bij ja, ja. let's go! Ja, Troy! Pak hem, Troy! Pak, hem Troy. Pak, pak hem, pak, pak hem! Thomas, rood, rood, rood, rood. Pak die revolution, hij is 6 HP, hij is... Oh, kun... <gasps> Hij is zo. Kunnen... Is... Oh, go, go, go! Ja, ik ga eruit, bro. Maar je kan hier easy dadelijk inkom inkomen als ze komen. Ja bro, dat is dom, waarom deed je dat? Je moest met alle gaan. Ah, nee. Oké, okay, probeer alles op te gappen, alles op te gappen. Ik ben dood, ik ben dood. Alle... Probeer alles te gappen, alles te gappen, alles te gappen. Geen cappels, niks. Maakt niet uit. Oh, ik ben dood. Fuck. Ze zijn één DTR, hè. Ik maar ik dacht dat ik hem easy had kunnen hebben, sorry. Ja, dat moest je niet doen, man. Een... Oh, die guys zijn dood. Oh, oh, maar bro, die guys nijzer. kunnen. Hou ze hierbij, want dit is hier. Kunnen ze ook naar binnen? Yo, yo, yo. Die pony, die dude. Ja, ik ben iemand hitten deed met mijn met mijn boog. Ik ga erop. Oh, ik word gepakt van achter. Kan, kan oh, niemand. oh, jongens, hier. Vier, vier. Hier, achter. Hij is 0,1, hij is dood. Lekker. Hey, Floetje, bounty. 900. Hij had een bounty, lekker. Floetje, <laughs> hij had een bounty. Ja, ik zie het. Ga maar oh, oh, ik had hem bijna. Joh. Oh, ik zag hem echt in de wie gast. Heb je iets erin? Ik jump ook. Waarom? We kunnen hem easy killen. Hij gaat purlen, hij gaat purlen. Ik probeer oh. hem, ik probeer hem. Hij is, gep hij is eruit geprobeerd. Oké, welk, ook? Bij ook. Ik heb hem hier, ik heb hem hier, ik heb hem hier. Lekker boys. Zo dom dat ze daar hebben dicht. Dat ze geen poortje hadden plat. Hou hem weg van de base. Ja, ik, ik ben bij, bij, bij de base. Hier, loopt hij hem bij onze base. Ik werd bijna ons eigen vader, shit. Ik ben waar voor aan toe, mijn vrouw hem. Wacht, ik. Oh. Hij is geprobokt! Ja, geprobokt! Bro. Bro wat the fuck, die like? lek? Hier, hier. No way! Wat is dit? Lekker bro. Lekker, Lekker bro. Lekker. Kan je nu ook op kid new kidfreak, ja. Oh, voetje spief. Is dit een splieef? Ik wist het. Ik zei dat toen, we op het begin dat we hier kwamen... Wat een Zij zijn jullie dood? dood? Dus dat zijn jullie nee. Ze dus proberen sp Een spleef. Wist je nog? Oh je my god. Eerste... Yo, I'm dying. I'm dying. Oh, ik ben achter, ik ben achter. je. Ja. Hier praten we nooit over. Dankjewel. Hoe <lacht> is het zo moeilijk om iemand een rank te geven? Oké, okay, dus ik had twee video's geleden gezegd van hey als we op deze video 30 likes halen geef ik een rank weg en wat ik heb, heb gedaan in deze clip is ik heb één random persoon van de server gewoon die zei van hey wie wilt een rank die guy heb ik een rank gegeven en ik heb iemand van mijn faction ook een rank gegeven zouden naar de guy die dat die rank heeft gegeven ge en jullie zien hier ook even de clip en er ging zelf iets fout want ik had, ik had iets fout gedaan <laughs> jullie gaan het wel zien oh, oh kut heb je nou echt voor jezelf gekocht? <laughs> nee, normaal niet. typisch. Oh my god! Downie! <laughs> heb, je je heb je? voor je zichzelf. Dat kan niet. Wat? Ik heb hun dinges ingevuld. Heb, nee, maar jij hebt hier ook je eigen naam van je Minecraft naam ingevuld. Uh, oh my god! Oh my god! <laughs> <laughs> <laughs> maar bro, ik doe slash boy en dan wordt het automatisch op mijn account gezet. Dat is op geen enkele server. Nee, klopt. Ja, yes! Yo, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker van een like achter de sub uit awesome. zijn. Dankjewel voor iedereen die de vorige video heeft bekeken en die op mijn kanaal heeft geabonneerd. Ik heb op dit moment de YouTube link op de Discord en ik hoop die ook heel snel in game te krijgen. Dus dankjewel iedereen voor de support.